In deze missie ga je jouw verhaal in de app bouwen. Dit doe je met de app Marvel. In de vorige video's heb je je verhaal uitgeschreven en uitgetekend in een storyboard. Deze ontwerpen ga je nu tot een echt prototype van je app maken. Dat doe je in drie stappen. Download en installeer de app Marvel. Fotografeer dan één voor één alle schermen. Maak dan links, dat zijn vlakken waar je op kunt tikken om van de ene naar het andere scherm te gaan. Pak je telefoon of tablet, navigeer naar de App Store en zoek op Marvel. Scroll door alle stripfiguren heen en installeer deze app. Is de app al geïnstalleerd? Dan kun je deze stap overslaan. Nu jij. Start dan de app en tik op Project aanmaken. Geef je app een naam. Kies het apparaat dat je gebruikt en tik op Klaar. Nu jij. Nu ga je de schermen toevoegen. Tik op de groene plus-knop. Geef eventueel Marvel toegang tot de camera en je foto's. Hou de camera boven het eerste scherm. Zorg dat je ontwerp mooi vullend in beeld is en tik op de maakfoto-knop. Dan het tweede scherm. En het derde. Wanneer je klaar bent, tik je op het groene vinkje rechtsonder. Controleer je foto's en tik op de groene knop. Nu jij. Nu ga je de links maken. Open het eerste scherm en tik rechtsboven op Link toevoegen. Er verschijnt nu een blauw vlak op je scherm. Door op een hoekje te drukken en te slepen kun je het vlak groter of kleiner maken. Zet het vlak op de juiste plaats. Tik dan op Link naar afbeelding. Selecteer het scherm waar je naartoe wilt gaan wanneer je op dit vlak tikt. En kies een overgang. Tik dan op Klaar. Dan het volgende scherm. Hier weer hetzelfde. Heb je meerdere knoppen of navigatieonderdelen? Voeg dan nog extra links toe. Wanneer je tevreden bent, klik je op Klaar. Ga zo door totdat je alle schermen met elkaar hebt verbonden. Nu jij. Wanneer je klaar bent, druk je op de blauwe knop met het pijltje rechtsonder. Nu kun je je app testen. Om te stoppen druk je wat langer op het scherm. Met het pijltje linksboven kom je terug in het projectoverzicht. Ben je klaar? Goed gedaan!